Masha en Sintje krijgen allebei een wortel. Masha, Sintje, kom eens! Asha, kijk eens Asha. Asha. kijk eens Oeh, Masha. Oeh, ja, dat hem vallen. Kijk eens. Hey. Hey, Sintje. Masha. Hey, Masha. o, oh, Masha. Hey.